Voor DVS TV, stel je maar voor. Hi, uh, ik ben Piotr. Ik ben 24 jaar oud, Kipa, uh, uit Polen. Uit Polen? Ja, uit ja. Polen. Ja, ja. En uh, waar ben je begonnen met uh, voetballen? Ja, ik heb in Polen uh, met voetbal begonnen. En heb ik ook ervaren in Spanje, in, uh, in Duitsland en ook ja, in, Polen. in Nederland. In het volgende uh, seizoen heb ik in Tectiel gespeeld. Ja, tech, tiel. Ja. Ja, hey, te en, en altijd gekiept? Ja, altijd gekiept. Ja, als ik acht jaar oud ik was, een ik een striker. Ja, Ja, want, want uh, we hebben hier hele goede voetballende keepers, hè? Ja, klaar. Ja. Die kan voetballen als een, uh, als een idioot, hè? Ja, klaar. Daar kun je nog veel van leren, of niet? Uh, nog een, kun je herhalen? Kun je veel van leren, uh, voetballend? No, no, no. Van Daan Huiskamp, uh, you, you can learn uh, ah ja, klar, from uh, Daan. Ja, ik denk dat we de Daan een ervaren kippen. Yeah. So van hem kan ik veel leren, maar ook ik denk dat Daan de kan van mij ook yeah. beter leren. Ja. Uh, ja, uh, uh, ja, en ook playing voetbal. Ik denk dat ik goed kieken, en goed voetballen. Zek, yeah. <laughs> okay. uh, vind, je, vind je het leuk hier? Leuk? Ja, ik ben gelukkig hier, ik ben tevreden. Ik woon ook hier in Ermelo. Ik, moet, uh, ik ben hier uh, bedankt voor Basil camera. Edmond ja. uh, Edmund had met meer contact opgenomen en ben ik hier. En en Basil, die zei van daar heeft DVS een goede keeper aan. Klopt ja. dat? Klaar, dat is <laughs> een Dat is een waarheid. Dat is very true. Yeah, Klar, yeah, yeah. Hey, en, uh, hey, heb je, heb je ook wel in de basis gestaan bij uh, Tech of uh, was je over het algemeen tweede keeper? Ja, ik was tweede keeper, maar ik ga ik ben uh, erg uh, laat naar tech gekomen. Ja. Ik was in februari, Eerst om training. Ja, en ja. vier maanden in tech alleen. Zo ja. Ik heb een beetje gespeeld, maar niet zoveel. Maar daarvoor wel heel veel gekiept in Spanje? Uh, ja, in Spanje, Span ja, in Spanje was het eerste keeper. Lekker warm ook uh, in Spanje, ja, Span ja. hè? Oh. Krijg je als doelman, want uh, hier in Nederland van de winter ja. uh, krij ik krijg ik het koud Nein, als doelman. Nee, ik denk in Polen is nog, uh, het nog... koud? Ja, klaar so <laughs> ja. Hier is de winter oké, is, okay. is niet, zo, niet zo slecht. Ik kom Noordoosten-Polen, is so het is meer koud als hier. dan hier. Ja. Waar, waar uh, ben je geboren in Polen? Bij Wistok is 50 kilometer. De, uh, van de grens, de Wit-Rusland. Ja, ja. Ja, zo, noordoosten noord ja. oh, daar. Och, ja, ja, ja. En da daar nu waarschijnlijk veel vluchtelingen uit uh, Oekraïne? Uh, niet zoveel, veel. Veel de Belarus ook, ja. ja. In generaal in Polen, nu hebben we veel vluchtelingen uit uh, Oekraïne. Heel veel, hè? Oekraïne, ja. ja. We ja, de oorlog, ja. dat, is wel, dat is wel mooi, dat is wel een goede zaak. Hè? Ja, ik denk dat de Polen gaat goed gedaan. Ja. Ja, als ik die, die is speler van Manchester goed. City, uh, weet je, die middenvelder ja. van Manchester City, die Oekraïnse speler. De Zinchenko, ja. Oh, ja, tranen ja. in zijn ogen, Tsierkinski of zo, weet ik het. Ja, oh, daar <laughs> krijg ik ook ik bijna ik tranen van uh, in mijn ja, ogen. Ja. Ja, ja, erg hè? Ja, ja. ja. zo slecht. Zo slecht. Ik kan, kan niets meer zeggen dat ik hoop dat alles uh, bent erg is. Ja? Ja. Ja. Niet zo lang. ja, precies. Hey, ben je hier goed opgevangen? Ja, denk ik wel. Ja, nu denk je, waarom niet? Ja, <laughs> waarom ja maar dat komt ook door jezelf, want je staat helemaal open klaar, voor ja. iedereen. Ik probeer ook te zijn, klaar. In mijn Nederlands is niet zo perfect. Ik probeer altijd nog beter te zijn. Yes. Want ik denk dat ik heb een beetje nog meer tijd te beter spreken, maar. Geef me tijd, ja. Het gaat, het gaat echt fantastisch, echt waar. Bedankt. Ja, ik ben eigenlijk via vier Ik ben vier dus ik moet nog beter zijn. We kunnen je. je heel goed verstaan. Bedankt. Het is, uh, en we wensen je ook heel veel succes, veel geluk in store. Dank u wel. Ja, ja, Oké, okay. ja, ja. okay. en uh, ja, voor DVS TV en de supporters, ja, met name vanwege hen uh, heel veel succes dit seizoen. Heel bedankt. Ik Dank. denk Dank. dat je ook wel een keer uh, gaat invallen, dat weet ik bijna wel zeker. Klaar, ik moet zeggen dat ik denk dat we een potentiaal hebben volgende volgend jaar in de tweede divisie spelen. Zo is dat. Oké, okay. houden we jou aan. Heel okay. bedankt. Bedankt. Top.